Hey Blackjack, kom uit je hey, roosje, hey roosje, hey roosje, kijk eens roosje, kom eens, kom eens, hey roosje, kom eens, roosje, roosje, hey roosje,